Dag Mark, jij bent vermogensplanner bij De Groof Peterkamp. Jullie hebben een French Desk die eigenlijk alle expertise bundelt over fiscale wetgeving, zowel in België als in Frankrijk. En het team helpt ook mensen die een grensoverschrijdende problematiek hebben, fiscaal, juridisch, om die problematiek te proberen uh, oplossen. We gaan het vandaag hebben over een nieuw Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag. Een helemaal vol is dat, maar waar gaat het eigenlijk over? Goedemiddag Piaan. Um, wel, we hebben het over het verdrag dat beide landen ondertekend hebben vorig jaar, op 9 november, um, en dat op het moment van inwerkingtreding het bestaande verdrag zal uh, vervangen. Het gaat over een verdrag, en dat blijkt eigenlijk uit de benaming zelf, dat als doel heeft situaties van dubbele belasting te vermijden. En die zouden kunnen ontstaan in een grensoverschrijdende uh, context, wanneer er in zaken belastingheffing ...meerdere aanknopingspunten zijn. Ja, ik hoor jou zeggen meerdere aanknopingspunten rond belastingen. Wat betekent dat dan concreet? Wel, daar heb ik het over de begrippen uh, bronstaat en woonstaat. Een Belgisch resident die Franse aandelen heeft en dividenden ontvangt. Een Belgisch resident die een tweede verblijf heeft in Frankrijk. Wel, in beide gevallen zal de bronstaat Frankrijk zijn de plaats waar het vermogen, het onroerend goed, aangehouden wordt, de plaats waar het inkomen, dividend, gegenereerd wordt of uitgekeerd wordt. Diezelfde persoon zal in België zijn woonstaat gehouden zijn, jaarlijks, om in zijn aangifte zijn wereldwijd inkomen, dus niet enkel het Belgische, maar het wereldwijd inkomen aan te geven. En we begrijpen onmiddellijk dat op die manier conflicten kunnen ontstaan, situaties van dubbele belasting, namelijk in het geval dat zowel woonstaat als bronstaat zich bevoegd zouden achten om belasting te heffen. En dat is precies het doel van dit dubbelbelastingverdrag. gaan vastleggen wie van beide staten, België of Frankrijk, en in welke situatie bevoegd is om belasting te heffen. Ja, maar dat verdrag regelt eigenlijk een beetje het verkeer. En wie er wanneer belasting mag heffen, bepaalt het ook de effectieve belastingen? Nee, de effectieve belastingen, daarvoor zullen we moeten terugvallen op het interne recht. Uiteraard zal dat interne recht rekening moeten houden met de spelregels die vastgelegd zijn in het verdrag. En over welke belastingen spreken we dan, Mark? Wel, het gaat over belastingen op inkomen en op vermogen. En dat is heel ruim begrepen. Het gaat over interesse, dividenden, royalties, inkomsten uit uh, onroerend goed, uit verhuring, um, meerwaarden uh, op aandelen of op onroerend goed, uh, maar ook over inkomen uit arbeid en pensioenen. Dus een heel ruim toepassingsgebied, een heel ruime scope. Wat niet onder het verdrag valt, is belastingen op nalatenschap. De succesgerechten, die maken het voorwerp uit van een apart verdrag tussen beide landen. En voor wie is dit verdrag nu van belang? Voor particulieren, maar ook voor vernootschap? Absoluut. Zowel voor particulieren als voor rechtspersonen. Het uh, betreft dus zowel de uh, personenbelasting, de vernootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting. Ook daar is de scope heel ruim. Eigenlijk kunnen we zeggen dat het verdrag relevant is voor elke die inwoner is, natuurlijk persoon of rechtspersoon van één van beide landen, terwijl hij vermogen aanhoudt uh, of inkomsten geniet in het andere land. Dit is een nieuw verdrag dat weliswaar een vorig verdrag vervangt. Verandert er veel? We moeten zeggen dat op heel wat punten dit verdrag het bestaande verdrag gaat bevestigen of herhalen. Uh, maar er zijn toch ook een aantal nieuwigheden, nieuwigheden die een impact zullen hebben op de fiscale behandeling van onder andere dividenden en bepaalde uh, meerwaarden. Uh, binnenkort gaan we trouwens dieper ingaan uh, op de impact van het verdrag op uh, de situatie van de Belgische resident die onroerend goed aanhoudt uh, in Frankrijk, al dan niet via een venootschap. Dat nieuwe verdrag dat is een tijd geleden ondertekend, maar vanaf wanneer treedt het dan effectief in werking? Wel, de effectieve inwerkingtreding is op vandaag uh, nog niet gekend. Het is dus een jaar geleden ondertekend, maar voor de effectieve inwerkingtreding uh, is vereist dat het wetgevend goedkeuringsproces in de beide landen doorlopend wordt. En in België betekent dat uh, dat er een goedkeuring moet zijn door de parlementen van zowel het federaal het gewestelijk als het gemeenschapsniveau. Materie om zeker verder op te volgen. Mark, bedankt voor jouw toelichting. Dank u wel.